En we moeten natuurlijk eventjes in de kerstfeer oh, komen. Dat moet <laughs> helemaal te. He? Hoe ga jij. Ik uh... probeer het nog Oké, okay. nee. Die, beelden, dus. die camera kan niet uit, of wel? Lamp. Ja. ja, maar hebben toch valt. Ja. Oh, maar. Doet me anders wat te veel op in. Ging er een bel, niet. Bel. Doet het niet. Oh, nou, kijk. Goedenavond, ho. Oh, we hebben een verrassing voor u. Zullen we het even binnenzetten? Houd er even rekening mee dat het recept voor vier personen is gebaseerd. Het staat er ook in, dus u moet okay. alles even door de helft doen om het voor twee personen te maken. Oké, okay, goed, dankjewel. Precies dus mevrouw. wel. Ik weet niet hoe jullie zitten, maar ja. Ja. ik heb iets in m'n zitten geloof ik. Bedankt, ja. succes jullie! Heel graag dat jullie allemaal aanwezig zijn vanavond, We gaan zoiets heel ons doen. We gaan 51 gezinnen verrassen met een muziek als ik heb. Dus ik zou zeggen: laat je inspireren en inspireer ook zoveel mogelijk andere mensen om iets goeds te doen voor anderen. Als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld een stukje mooi. Dank Yes. Yeah. Yeah.